Als jij wakker wordt met, yes, we gaan weer naar, uh, naar, naar mijn lievelingsdocenten. We gaan lachen en we gaan werken, maar ook weer lachen. Je weet je toch? Dat is wel anders. Dan heb je wel meer, iets meer zin in school. Hij moet iedereen gewoon snappen. Hij moet niet te streng zijn. En hij moet gewoon normaal doen. Dus hij moet niet gaan dreigen met dat, ons staan. dat hij boven ons kan staan. Omdat hij meer uh, macht heeft. Toen ik hier op school kwam... Had ik wel gewoon, uh, omdat de school ook heel groot is, um, kreeg ik, ik weet niet, het was een beetje, een beetje moeilijk om te omschrijven, maar ik vond het, het gaf me wel een veilig gevoel. Omdat ik ook wel uh, vind dat ik door de docenten ook gewoon heel erg goed werd ontvangen. Het leukste vind ik van leerlingen dat ze heel eerlijk zijn. Natuurlijk is elk kind anders. De verschillende karakters die je tegenkomt. Het zijn eigenlijk dertig spiegeltjes in een klas. Je leert heel veel over jezelf. Zelfs na 22 jaar nog. Want als jij niet weet wie jij bent, kan jij de ander niet leren ontdekken wie zij zijn. Ik ben hier blijven hangen omdat ik oprecht... Uh, het vmbo en ook uh, nou ja, het, het type kind gewoon heel erg leuk vindt want het brein is in ontwikkeling en ze, ze, ze leren zoveel op deze leeftijd en dan vooral dat dat eigen ikkie ja yeah, what you see is what you get en uh, er zit niks achter de ellebogen er zit niks gemeens in um, je kan bij een leerling in de deuropening kan je al zien wat voor les die leerling vandaag gaat meemaken hoe je het vervolgens die leerling moet ombuigen dat hij ofwel aan het werk gaat of geen ruzie meer heeft of wat ook. Um, ja, dat is dus aan jouw pedagogische kwaliteiten, zeg maar, wat je er die dag van gaat maken. Als je ziet dat er net een vechtpartijtje is geweest of dat er allemaal uh, gedoe is geweest in de pauze of bij de gym. Ja, dan kan je natuurlijk niet gaan lesgeven, denk ik. Want dan uh, is het eventjes spullen neerzitten en uh, vertel maar eens wat er gebeurd is. En gelukkig is daar heel veel ruimte voor. Bij Jason, ik ben 14 jaar oud. Enkste voetbal. Ja, dat is het. Sinds de verbouwing is wel wat anders. Ze dus hebben dat opgeknapt. De tafels en de stoelen we hadden vorig echt... Uh, die vielen kon je gewoon zo uit elkaar halen. En de stoelen soms ook. Het is beter geworden. En je merkt dat leerlingen voelen van... Hey, er wordt in me geïnvesteerd, ze knappen het ook een beetje op voor mij. Dat, dat is al één ding waar... En dat merk je aan dat de school ook netjes blijft. En je merkt dat doordat we juist die donkere ruimtes flink licht hebben gemaakt, dat daar ook niet meer leerlingen blijven hangen. En dat draagt natuurlijk bij aan veiligheid. Een heel ander belangrijke is duidelijkheid. Ik denk dat wij op school heel duidelijk zijn met wat wel kan en wat niet kan. Aan het begin van het jaar hadden we een groepje gasten. En ik merk dat best wel veel docenten, maar ook heel veel leerlingen zich geïntimideerd voelden door die groep. Jongens, in gesprek met de leerling viel je stopt het. En je merkte dat eigenlijk het gesprek was wel belangrijk hè, met die leerling, want die wist waar die op dat moment aan toe was. Maar het signaal wat je afgeeft uh, door dat gesprek te voeren, dat is eigenlijk nog het meest belangrijke. Van hey, heb je dat gehoord? Uh, er wordt uh, op die gasten gelet, laten we ons maar uh, gedragen. Begin van dit jaar hadden we ook weer wat van dat soort uh, gesprekken. Dus de leerling moet het gevoel krijgen, hey, ik word gezien op een goede manier. Hè, van kijk eens wat ik kan en wat ik doe. Maar ook, van, hey, uh, er wordt met me gesproken als het niet goed gaat. En je moet er altijd uitkomen natuurlijk. Het klinkt heel stom, maar het is een soort warmte dat er dan hier overheen gaat. Dat het... Het, het, het is wel goed. Ik bedoel, er wordt heel veel hulp aangeboden. Zeg maar, ik heb over de jaren ook al gewoon problemen gehad met vriendinnen die dan ruzie met elkaar hadden. En dat was dan veel ernstiger dan zeg maar normale issues. Um, ja, die was zeg maar zo'n zo perscoördinator. Ik denk dat dat een term is. Maar ja, die werd er dus bijgeroepen en daardoor zijn ze wel gewoon uit de knoop gehaald. En nu zijn ze ook gewoon weer vriendinnen. Dus, doordat, doordat je dat ook ziet gebeuren krijg je nog meer vertrouwen en nog meer uh, veiligheid. Omdat je weet dat als er iets met jou is, kan je altijd terecht. En dat zie je ook aan kinderen als ze bijvoorbeeld wegzakken. Bijvoorbeeld met een arm op de, op de tafel gaan liggen en hoofd erop. En dan, hé, hey, wat is er? Ben je moe? Uh, is er iets? En dan krijg je vaak ook wel zo'n... Er, er is altijd wel iets. Een, een kind doet dat niet zomaar. Of, of je les is echt mega boring. Maar... Meestal is dat het niet, meestal is het toch iets dat ze moe zijn, dat ze laat zijn opgebleven, dat ze zich ergens zorgen over maken. En als je alleen maar kijkt naar het gedrag, dan doe je jezelf als docent, maar ook de leerlingen in de klas doe je tekort. En Het is belangrijk dat je achter dat gedrag kijkt. Ik ben Wessie. ik woon uh, gewoon in Delft. Ik hou van rappen, ja. Leip, daar kijk ik echt heel erg naar op. Hij komt niet met van... Uh... Uh, ik, ik kom met je beetje, ik kom met je, uh, gewoon die, die woorden, zeg maar. Hij hebt ook over dingen waar je van kan leren en niet van gaat doen, zeg maar. Dat je niemand kan vertrouwen. Dat is volgens mij echt in elk liedje gewoon. Iemand iets, iets vertellen, zeg maar, en dan, uh, dat hij het niet doorvertelt of zo. Of als uh, ruzie hebt, dat hij één dag zegt van ja, ik, ik ga voor je opkomen, voor je opkomen. en Dan krijg je een stoot en dan rent hij weg. Dat soort vertrouwen, zeg maar. Lust je nog, even de eerste dag toen we hier even rondkwamen lopen? Ja, ik, uh, er was eigenlijk gelijk al een klik uh, met de school en met de jongeren. Ben je zacht jongens? Ja, ik zit goed man. En die stikken moet doen hè, zonderhoek, best wel gek. Wat wij merkten aan de onzekerheid van de leerlingen is dat uh, onzekerheid toch een, een, een zwakte is. En uh, er heerste hier wel een cultuurtje dat, dat je je zwakheden niet laat zien. Een van de belangrijke dingen, dus waardoor wij heel erg ook geaccepteerd zijn, is dat wij authentiek zijn. We zijn onszelf. En wij durven ook onze zwakheden te tonen. En we hebben ze laten zien dat bijvoorbeeld aardig zijn voor elkaar, dat dat geen zwakheid is. Maar dat is juist karakter. En dat, is juist, uh, en dat hebben, we ze, hebben we ze laten zien door zelf het voorbeeld te geven. Ja, door voor ze zijn, door uh, naar ze te luisteren. En we benaderen ze altijd positief. Ja, sinds ik. Uh... ...coaching kreeg, vorig jaar, van West Coaching, toen, uh, toen begon ik wel een beetje te beseffen dat het nergens voor nodig is, al die dingen. Ik voel, hem, ik voel me comfortabel bij hen, omdat ze zijn een beetje, ze snappen ons, onze jeugd en hoe wij nu op straat leven. En ze zijn een beetje, ze weten wat we zeggen, snap je? Met, ook met de docenten, zeg maar. Ik was heel moeilijk met de docent, als en, docent één keer schreeuwt tegen mij, schreeuw ik terug en was heel bij de hand. Maar... Van hem heb ik geleerd, zeg maar. ik zat bij Ali in de auto en hij begon een hele levensverhaal te vertellen. En uh, toen uh, had hij mij dingen verteld over hoe hij vroeger in de klas was en over hoe ik het best kan aanpakken. Zij dus zegt tegen mij, ja ga, ga achter in de klas, alleen zitten en doe gewoon wat je moet maken en dan kan je na school of in de pauze, kan je druk doen. Gewoon jouw woede die zeg maar weggaat, want toen ga je denken, kijk nu boeit het me echt niet wat anderen over mij denken. Maar in die tijd dacht ik van, ah, nu is het denken dat ik heb verloren en dat ik een klein kindje ben. En ik moet voor mezelf opkomen. En dan ga je niet over nadenken wat de gevolgen zijn. En dan ga je het gewoon doen. En laten zien dat je wel je mannetje kan staan. En dan gaat het uit de hand lopen. Ik weet dat ik nu gewoon beter ruzies kan vermijden. Ben ik gewoon naar de school gegaan, omdat mijn vriend daar ook op zit. Ik ben naar hem toe gegaan en ik heb gezegd van, uh, je hebt gelijk, we moeten deze ruzie beter vergeten want het gaat nergens over bijna nergens over dus daarna heb ik het goed gemaakt en nu al als ik hem zie goed die mij gewoon in ik heb. het gaat om dat je die skill beheerst en dan zie je dat ze veel vatbaarder zijn voor het accepteren van dat soort tips en dat soort training dat soort coaching omdat uh, ze denken oké okay, wacht even dus uh, ik ben het niet want heel, het heeft heel erg te maken met identiteit uh, waar die uh, weerstand een beetje in ligt maar ook uh, maar als zij zegt oké okay, dus ik kan blijven wie ik ben maar het is een skill die ik ga beheersen na een paar weken uh, als ze zien dat dat werkt dan nemen ze het aan. Ik train drie keer in een week. En ik voetbal ook gewoon nog heel veel door de week. Gewoon met vrienden. Voor de zomervakantie. Ik heb helemaal geen zin in Dat Ga maar, ik geef mij maar gewoon onvoldoende. Dus ik hoef niet eens over. Nou, Time In is een, is een kleine voorziening binnen de school. Uh, waar kinderen die eigenlijk overbelast zijn, plaatsnemen. Uh, dat kan gedragsmatig zijn, dat kan sociaal-emotioneel zijn. Het is te doen dat deze kinderen een plekje krijgen en 13 weken uit hun klas zijn. Ik doe me daar ja, niet per se anders voor. Gewoon. Trouwens, het wordt als in de klas alleen. Je hebt meer aandacht. Ik bedoel, je krijgt meer. Er wordt ook meer aandacht op, op je problemen. Niet, niet iedereen weet dat het binnen is. Ze kijken soms ook raar op. Ah, ik heb pillen, maar als ik ze niet slik, heb ik geen concentratie of ik heb niet rust. En dat vergat ik heel vaak, waardoor ik heel druk was. Altijd op school vergat ik hem. Maar ik altijd maar in lokaal lag, en dat is het probleem. Hij ja. moet in mijn tas zitten, als dus je heel veel loopt. Ik heb hem wekker staan, dat is het wat mij onthoudt elke keer. En gewoon nooit dat elke dag doen. En dat onthoud ik daar ook vanzelf. Op dit moment ga ik alleen naar school, omdat ik gewoon weer helemaal terug wil keren. Gewoon naar mijn eigen klas. Daarom ben ik ook, ook echt zo gemotiveerd. Om gewoon weer te kunnen werken. Omdat hoe sneller ik dit doe, hoe sneller ik weer terug ben. Nu loop ik gewoon helemaal goed bij. Nou, niet bij, maar gewoon mijn cijfers zijn goed. Mijn pillen lopen goed. Alles loopt gewoon weer op een rijtje. En dat is het intrinsiek gemotiveerd raken. Oké, okay, dus als ik dat doe. Oké, okay, als ik dus een medicijn inneem, dan gaat het met school beter. Dan kan ik misschien terug naar de klas. Oh, dat is wel leuk. Laat ik dat gaan doen. Maar je ziet ook dat de rust en uh, regelmaat. dat dat heel veel met, met kinderen doet. Uh, en kinderen uh, zitten nou eenmaal in elkaar dat ze op een gegeven moment. gaan ze, gaan ze laten zien aan hun lichaamstaal. Uh, aan de bezoekjes die ze brengen, hè. of ze dan voor hun lessen nog even langskomen of komen gewoon langs op het moment dat ze gewoon vrij zijn. Dan zie je dat ze, dat ze iets kwijt willen. Ze, je, je voelt en je merkt dat ze iets willen vertellen. En dat zegt ook heel veel. Waarom? Omdat ze de hart willen luchten. Ik heb eens een keer um, een um, cursus uh, gedaan en um, daar stonden wij als cursisten, moesten wij een ballon voor ons houden. Met een blinddoek om. dus de cursusleider, die liep door het lokaal met één grote naald. En die zei, ik ga één ballon doorprikken. En je moest hem zo voor je houden en je had je ogen dicht. Je had een heel verhaal over trauma sensitief verteld. En toen aan het einde van die oefening, toen moesten wij dat navertellen. Maar niemand wist het meer. Omdat we waren alleen maar bezig met, oh jee, gaat die ballon kapot? Is het bij mij of niet? En dat was uh, zo illustratief voor hoe leerlingen uh, leren als ze stress hebben. Namelijk niet, je kan niet leren als je kop vol zit met stress en denkt van hoe moet het nou en uh, um, ben ik wel veilig en gaat het wel goed en uh, hoe gaat het met papa, hoe gaat het met mama. Als dat in je hoofd zit dan kan je niet leren. Dus dat is dan ook de taak van het onderwijs om daar te komen waar ben je dan mee bezig en dat doen we in die coachgesprekken, wat, wat, wat zit er in je koppie. En, en uh, waar loop je van over en uh, kunnen wij daar iets in betekenen? En soms is het iets heel simpels als een bekkertje zet, waar ze zelf dan niet opkomen. Uh, wij denken dat door het leerlingen uh, beter bij het onderwijs te betrekken, dat ze meer gemotiveerd zijn. Uh, en het heeft ook een sterk signalerende functie. Want uh, wat wij doen is dat leerlingen die een onvoldoende halen, daar voeren we een één op een gesprek mee als docent. En in dat gesprek kan heel veel loskomen. Uh, dan kan je heel makkelijk zeggen van, joh, je hebt niet geleerd, je hebt je huiswerk niet gemaakt. Het kan ook zo zijn dat die leerling niet in staat is geweest om niet te leren of huiswerk te maken. Nou, in dat soort gesprekken, die, die zijn echt cruciaal. Uh, dan laat je leerling zelf ook reflecteren op uh, de toets. Uh, en er komen soms wel interessante dingen uit. Ik heb wel eens meegemaakt dat een leerling bijvoorbeeld, uh, dat hij thuis helemaal geen elektriciteit had, omdat rekening niet betaald was bijvoorbeeld. Nou, dan is het moeilijk een verslag maken. Dus dat soort dingen komen uit die gesprekken die je anders niet had. He, want Jos door naar nou ik twee. Als een leerling aan mij kan vertellen van uh, ja hier is iets scheef en dat komt dat ik mijn uh, lijntje met een botpotlood heb gezegd, daarna met mijn kapzaag heb lopen duwen in plaats van netjes heb gezaagd, waardoor ik nu mijn langs leg. en hij is uh, dus stomp uh, of scherp de hoek. Als een leerling zijn er voor een leerling dat allemaal kan vertellen. Ja dat is toch, dat is toch tof. Dus dan heeft die leerling heus wel door wat hij aan het doen is geweest. Dus dan gaat die leerling dat volgende keer echt niet doen. Want dan denkt hij namelijk na. Uh, maar moet ik dan zeggen, ja, maar dat is helemaal niet goed. Dus uh, op dat onderdeel heb je gewoon een, een dikke vette vier gescoord. Terwijl die leerling helemaal kan vertellen wat er mis is gegaan. Ja, dan heb je toch gewoon reflectie. Dat is toch uh, het, de hoogste vorm van leren. Zeg maar met open dag. Toen zat ik beneden bij het designlokaal met mevrouw Vol. En, um, nou, dat is een heel een hele lieve vrouw. En dus, ik werd zeg maar, dus het klinkt misschien heel stom, maar ik werd echt instant verliefd op hoe ik daar ontvangen werd. En, ja, ik weet niet. Het was gewoon zo leuk. We zaten gewoon met allemaal groepjes en we zaten dan lekker te knutselen. En uh, ik heb sowieso al wat met handvaardigheid, vandaar de techniek. Maar um, ja, ik weet niet, ik, het was gewoon, ze stelden ons gewoon op het gemak en lieten ons gewoon ons ding doen. Zeg maar creativiteit is daar zeker iets wat je mag toepassen en als je je eigen ideeën hebt dan mag je dat ook wel laten horen. Ik vind rechtvaardigheid heel erg belangrijk. Ik vind dat je, um, je mag mij kritiek geven als het maar op een goede manier is. En um, als, het niet, als ik vind dat het niet eerlijk is of dat het onterecht is, dan, uh, dan zeg ik dat wel. Want ik vind dat uh, je kan mij niet zomaar beschuldigen van dingen die ik niet heb gedaan. Als een, als een docent nou uh, zo kijkt naar zijn leerlingen en denkt, ja, vandaag heb ik er zin in. En je hebt zo'n klas voor je met allemaal eerlijke leerlingen. Dan heb je toch met z'n allen het veel meer naar je zin. Dat straal je ook uit, hè. Dus hoe je binnenkomt, dat bepaalt van groot deel uh, je dag. Je lesdoel is... Uh, afhankelijk van wat zich voordoet in je les. En als je ziet dat uh, er andere dingen op dat moment belangrijker zijn, dan zet je het raam open, dan hoor je je boek erbij, doe je het raam weer dicht en dan ga je met je leerlingen erover hebben. Wat is er dan gebeurd? Hoe, hoe, hoe kom je zo over je het beneden dan? Nou, en dan ga je terug naar, naar waar, waar het mis is gegaan. Als hij voelt dat hij uh, niet fout zit in een bepaalde situatie en er toch uit moet. Nou, dan word je boos of je raakt gefrustreerd. Dat kun je dan uiten. Maar wat als je dat niet op een bepaalde manier uit die jij gewend bent? Wat doet dat met jou? Heb je dan het idee dat mensen jou minder stoer vinden? Of heb je dan het idee dat je niet gehoord wordt? En Dan zie je dat ze vaak terugkomen en zeggen van eigenlijk voelde dat juist heel oké. Okay. Want ik ben juist gehoord. Ze hebben mij wel een beetje dingen laten beseffen, zeg maar. Dat ik beter gewoon volwassen kan gedragen. Dat is ook verder kijken dan alleen het kind. Ben jij? Wat, wat, wat vind je fijn? Wat vind je prettig? Wat vind, wat vind je niet fijn? Waar moeten we rekening mee houden? Nou, dat. En dat is, uh, dat is een band die je opbouwt. Als dus je binnen ziet komen in leerjaar 1 en je ziet ze vertrekken in leerjaar 4. Hebben ze een papiertje, maar ze zijn ook gegroeid uh, als persoon. Um, en dat vind ik heel mooi. Ja. Heb je al een idee over welke, uh, over welke opleiding je wil gaan? Ehm, um, kappersopleiding man. Eerst en daarna even kijken wat ik daarna wil doen. Hoezo die opleiding? Hm? Waarom per se die opleiding? Goh, ik ben half limaar geweest toch? Ik, ik hou van die, hier toch? Ja. Maar nou, stel je voor later, uh, dan heb ik in ieder geval gewoon een uh, uh, diploma. Netjes? Kan ik iets openen of zo? Precies. Wat ga je doen als je een nieuwe tegenslag meemaakt? Um, Snap je? Als, als er weer een gedachte komt, en denk ik van ja, laat school zitten. Ik ga naar school, ik heb er geen zin in. Uh, er is niks Ik voor mij. je kan mee. het niet, Ze flippen mij. Is het goed als wij er niet zijn? Hier zijn we zo. Je kan al niet altijd bellen toch? Je en kan hem altijd bellen, It's, mij ook. Yeah. Maar het gaat, het gaat om dat je iets van binnen uithaalt. Er moet iets zijn waar je aan denkt. Je kan ook denken dat iets gaat het Denk aan